Huisarts. Ben je ziek? Ga naar je huisarts. Een huisarts is een dokter bij jou in de buurt. De huisarts helpt jou als je ziek bent. Bel je huisarts om een afspraak te maken. Doktersassistent. Als je de huisarts belt. Spreek je eerst met de doktersassistent. De doktersassistent stelt vragen over je probleem. Zij maakt dan een afspraak met jou. Huisartsenpost Bij de huisartsenpost werken dokters voor de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. Vraag aan je huisarts het telefoonnummer van de huisartsenpost. Verwijsbrief voor ziekenhuis Soms geeft de huisarts jou een brief mee voor een speciale dokter in het ziekenhuis. Dat heet een verwijsbrief. De speciale dokter noemen wij specialist. Zonder verwijsbrief kan je niet naar de specialist. Alarm, bel 112. Bel 112 als er groot gevaar is. Bijvoorbeeld, er is brand. Of iemand heeft een zwaar ongeluk. Of mensen vechten en dreigen met wapens. Is er geen levensgevaar? Bel dan de politie op nummer 0900-8844. Medicijnen de huisarts geeft je medicijnen. Soms geeft de huisarts geen medicijnen. Voor griep en verkoudheid zijn er geen goede medicijnen. Paracetamol kan helpen. Apotheek. Heb je een recept van de huisarts? Op het recept staan de medicijnen die je nodig hebt. Met het recept ga je naar de apotheek. De apotheek geeft jou de medicijnen. Drogist Je kunt ook medicijnen bij de drogist kopen, maar met een recept van de huisarts moet je altijd naar de apotheek. tandarts De tandarts zorgt voor je tanden en kiezen. Tanden en kiezen samen heten gebit. Een gezond gebit is belangrijk. Poets daarom elke dag je tanden. Zorgverzekering in Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. Je betaalt iedere maand een bedrag voor de zorgverzekering. Dat bedrag heet premie. Gezicht het haar, het oor, het oog, de mond, de neus. Lichaam voorkant. Het hoofd, de nek, de borst de buik, de heup, het been, de knie, de voet, lichaam, achterkant, de rug, de billen, het achterhoofd, de schouder, de arm, de elleboog, de pols, de hand. Ademen, de luchtpijp, de neus, de keel, de longen, eten, de lever, de alvleesklier, de maag, de dikke darm, de dunne darm, hart- en bloedvaten, het hart, de bloedvaten, Bewegen. Veel bewegen is gezond. Bewegen geeft energie. Het is goed om elke dag een half uur te bewegen, zoals lopen, voetballen en fietsen. Water drinken. Water is goed voor je lichaam. Je hebt misschien niet zoveel dorst. Toch is het goed om water te drinken. Drink elke dag zes glazen water. Vet is ongezond. Veel vet eten is ongezond. Bijvoorbeeld patat is heel vet. Patat met mayonaise is nog veel vetter. Vetten in vis, olijfolie en noten zijn wel gezond. Suiker Pas op met suiker. Suiker is ongezond. Suiker is heel slecht voor je gebit. Van suiker word je dik. In drinken zit vaak veel suiker. Drink daarom liever water zonder suiker. gezond eten Gezond eten is belangrijk. Eet veel groenten zoals aardappelen, knoflook, sperziebonen, courgette, radijs, paprika, prei. Tomaten, wortels, groene peper, groene kool, uien, broccoli, aubergine, pompoen, komkommer. Punt paprika, Chinese kool, rode uien, gember. Eet elke dag fruit zoals citroen, druiven, aardbeien, pinda's. Appel, pruim, noten, peer, mandarijn, banaan, kiwi, meloen, kersen. Bosbessen appel frambozen abrikoos pitten sinaasappel vijg eet minder vlees eet voedsel van granen die niet helemaal fijn gemaakt zijn. Dat heet volkoren. De schijf van 5 laat zien wat je lichaam nodig heeft: groente en fruit, smeer- en bereidingsvetten, vis, pulvruchten, vlees. Ei, zuivel en noten, brood, graanproducten en aardappel, dranken. Stress, Stress betekent spanning. Van veel spanning krijg je problemen. Bijvoorbeeld slecht slapen of hoofdpijn. Omgaan met stress. Het is goed om iets te doen als je stress hebt. Bijvoorbeeld sporten, op tijd naar bed gaan en op tijd uit bed komen, naar de markt gaan, muziek maken, kleding maken, koken, fiets repareren, door het park wandelen. Mijn hoofd zit vol. Heb je heel veel stress? Kan je niet stoppen met denken? Lig je s'nachts veel wakker? Praat met anderen. In Nederland is het normaal om te praten over problemen. Praat met familie, vrienden of met de huisarts. Roken, alcohol en drugs. Alcohol, wiet, drugs en sigaretten zijn ongezond. Doe voorzichtig. Ook kost het veel geld. Je hebt dan geen geld om te eten of voor je familie te zorgen. Zwanger, ben je zwanger? Leef gezond. Beweeg, maar neem ook rust. Ga naar een verloskundige bij jou in de buurt. De verloskundige kijkt of alles goed gaat. Consultatiebureau Het consultatiebureau is voor ouders met kinderen jonger dan vijf jaar. Bij het consultatiebureau kan je dingen vragen over je kind. Bijvoorbeeld over eten, drinken, slapen en lopen. Ze kijken of je kindje goed groeit. School Meisjes en jongens Gaan in Nederland samen naar school. Ze zitten samen in de klas. Ze praten, spelen en sporten met elkaar. In Nederland is het gewoon dat jongens en meisjes vrienden zijn. Relaties. Trouwen kan als je 18 jaar bent. In Nederland trouwen mannen ook met mannen. En vrouwen met vrouwen. Je mag je partner zelf kiezen.